Ja, ja. Nou, Happy Lift bestaat eigenlijk uit een uh, is een is een merknaam uh, van de firma Chroma uh, en waarin uh, eigenlijk meerdere draadliften voor worden bedoeld. Uh, Het belangrijkste voordeel is, is dat je daarmee uh, ja, gewoon hangende, uh, hangende uh, ja, gezichtsdelen mee kan behandelen en waardoor je niet hoeft te vullen. En dat kan in sommige gev gevallen best een heel groot voordeel zijn, bijvoorbeeld als mensen al te veel vulling hebben en dat ze toch nog wat extra effect willen hebben of als mensen gewoon een breed gezicht hebben. Nadeel is, ik vind zelf dat het soms een beetje wisselend is in de hoeveel en in, in het effect. Nou, dat kan je je voorstellen, het is best, best prijzig, zijn best prijzig behandelingen. Uh, dan wil je eigenlijk ook wel dat mensen echt daar gegarandeerd resultaat kunnen krijgen. Dat vind ik moeilijk te garanderen. En uh, ja, uh, ja, dat vind ik wel een nadeel. Je kunt het in principe voor je... Veel dingen gebruiken waarmee je uh, ja, een hangende, ja, alles wat hangt. Nou, je kunt er uh, een, uh, een lift van de wenkbrauw mee realiseren, je kunt de hang van, uh, de, van de wangen, die kan je wat liften, je kunt het voor de kaaklijn doen. Er zijn ook happy lifts die met name voor uh, de onderkin zijn, alleen daar wordt, uh, ja, die worden eigenlijk niet gebruikt hier in Nederland. Um, maar wat belangrijker is, is ik vind zelf dus omdat het een beetje wisselend is in, de, uh, in het succes uh, dat je met name eerst met fillers de gebeuren moet, doen, uh, moet behandelen en daarna moet kijken naar de Happy Lift. Alhoewel het natuurlijk ook prima kan, dus dat je de Happy Lift direct doet.